Ik ben Pepijn Groot, atleet 100, 200 meter en 4x100 s team. Ik mis mijn, uh, mijn rechter onderbeen, daarnaast ben ik geboren met een handafwijking en een, uh, en een klompvoet. Ik zie deelnemers aan de 400 meter, mannen. Wat ik zie, ja, dat het, dat, dat het hard gaat en dat het uh, dat vermoeiend is voor de, voor de, voor de jongens. En dat, uh, dat herken ik ook al van die 400 meter die ik ook gelopen heb. Dat maakt aan ene kant ook wel een, uh, een mooi onderdeel. Echt een strijd van wie houdt het langer vol. Sporten betekent voor mij uh, als een soort uitlaatklep. Lekker uh, alles uit mezelf halen. Ik heb mijn handicap nooit echt als, als een belemmering gezien. En je moet het uiteindelijk gewoon als je voordeel gaan zien. en Je voordeel eruit halen en dat, uh, dat heb ik gedaan. Uh, sporten met een handicap kan absoluut en dat is ook iets wat ik wil laten zien. Maar ja, ik denk dat sporten gewoon echt een groot deel zelfvertrouwen geeft. Het is wel leuk om, om te laten zien dat wij er ook zijn en dat we ook op zo'n niveau kunnen, kunnen sporten. En dat is ook voor mensen met een beperking die thuis zitten te kijken heel erg belangrijk, dat die zien van wow, kijk dat is gaan.